Goed zo, Joyce! Jo, Joyce! Kijk eens, Joyce! Hé, Joyce! Ik moet er even langzaam met die ooizak. Ho, Jos! Goed zo, Joyce! Hoor je genoeg. Hé Joyce, hier is het mollig. Hé, hey Black Tech, Kijk eens, Black Tech. Oh, Black Tech, Kijk eens, Black Jack. Dat smaakt goed. Oh, Black Tech. Oh, je hebt jeuk. Oh, Black Tech. Goed zo, Joyce!